Start in zit of stand. Strek je linkerarm met je handpalm naar je toe. Pak met de rechterhand de linkerhandrug vast. Doe de handrug naar achteren totdat je rek voelt in de onderarm. Breng daarna de arm rustig terug naar de beginpositie en schud de arm los. De rek is nu weg.